Nou, natuurlijk die uh, enorme praatjesmaker, een uh, J van de Vlis of zo, krijgen we nu ook aan, uh, een redelijke uh, prater. En uh, dat is toch uh, een mannetje die uh, heeft wel wat met uh, DVS. Dat is niet te geloven. En, uh, ja, u zult het vanzelf wel zien. Het heeft wel uh, heel veel te maken met uh, 90 jaar DVS, 33 nu 2023 dus vrij logisch ja ik zie hem daar in de verte al staan zoals afgesproken precies op tijd kijk eens in dvs sjaal dvs riem en dvs schoenen ja ja. ja ja, weer een vol ornaat, ja, zelfs maan, de sokken, de ja. sokken erbij, ook geweldig. De schoenen, zie dat, de, rechts, de links, ja. het is ongelooflijk. Het is wat, het is ja. ja, het is mooi. Het ja. is allemaal gekke geet. Ja, ja, ja. Maar goed. Maar wel mooi. Toch? Ja, dat is ook zo. De, het, is ja. het, het, is het, het is het, allemaal waard. Ja, zeker weten. Toch? Ja, zeker weten. Ja, ja het is, ja. Uh, het is ja. voor ene club uh, die. Uh, die, die trouwens als eerste voorzitter ook eentje was met een G en twee O's of Die eerste. Weet je voorzitter? dat nog wel? De allereerste voorzitter. Oh, dat heb ik me helemaal niet voorbereid. <laughs> dat, zal, dat, zal diep, dat zal diep in de vorige eeuw geweest zijn: Go, Go, Goten, golen, Goos, oh, de, de Goten. Zoiets. Oh, 1933. Ja. Uh, Bakker stond er. Uh, was er ook in? Bakker stond er ook in, ja, de vader van. Ja, de vader ja, die van. Die stond er ook in, ja. ja. Maar 90 jaar, maar ik dacht van nou hé hey, uh, Piet, het is de 90ste uitzending van Piet, heb ik me dan vergist? uitzending. Ja, nee? ja, want zou jij doet het, het ook al een aantal jaren. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja? Ja, daar heb jij weer prima op voorbereid. Ja. Hartstikke goed. Ja, en nog nooit een benzinebonnetje gedeclareerd, Piet, hè? Dat wil ik ook wel eens een keer zeggen, hè? Want dat ja. gebeurt wel natuurlijk, hè? Ja. Dus er is ook nog liefdewerk binnen de club. Hè? Ja, precies, hè? Ja. Zo is dat. Dat zonder centjes moet. Zo is dat, ja. zo is dat. Ja, en ik ook, rij ja? uh, mee met DVS-TV. Ja. Nooit ja. gedeclareerd. Nooit He? gedeclareerd, dat vind ik heel goed. De penningmeester is heel blij met je. Ja. Ja. En, uh, maar goed, moet het een keer gebeuren, dan moet je gewoon aan de bel trekken Piet. Ja, natuurlijk. Bedoel, uh... Maar dat gaan we mooi niet doen. He? Dus aan de andere kant, maar goed. Uh... Dat gaan we mooi niet doen. Nee. Maar DVS is inderdaad 90 jaar. Ja, ja. ja. Uh, dat, uh, ja daar, daar ja. ben jij toch een belangrijk onderdeel van geweest. Een aantal jaar, mag ik wel zeggen. Ja. Hoeveel jaar ja. ben jij nou al voorzitter? Ja, nou toen ik, uh, toen DVS 75 jaar bestond, dus ja. dat is nu 15 jaar geleden. Ja. Dus met is dat. Uh, vijf, uh, 15 jaar geleden. Ja. Uh, toen bestonden we dus 15, uh, 75 jaar. Ja. Nou, dit jaar hopen we dan 90 jaar te bestaan. Dus ja, dan is het uh, 15 jaar in het bestuur. Waarvan nu 9 jaar voorzitter. Negen jaar voorzitter? Ja, en zes jaar penningmeester. Je hebt Cor ja. opgevolgd. Cor Lauwers ging ja. de politiek in. Ja. En die kon het dan niet meer combineren met. Ja. Nou, de precies. leden hoeven niet te bang te zijn dat ik de politiek inga, want daar ben ik niet geschikt voor. Nee, hè? Nee, nee ik wil altijd gelijk hebben. Ja. En dat <laughs> krijg je dus in de politiek niet, hè? Ja, precies. Ja. Ja. ja. Dus daar dus, heb je groot ja. gelijk in. Ja. Ik lijk vriendelijker dan ik ben, hoor. Ja, hè? Ja, echt waar. <laughs> dat is gewoon, maar het is gewoon niet anders. Ik probeer wel mezelf te zijn. Ja. Dat is dus, hartstikke goed ja, mooi. Ja, dus, dat is, dat is ja. heel mooi. Ja, dat dat, weet, ik, dat ja. weet ik van je. Ja. Dat, een van de onderdelen ja. van, die, van die, uh, jezelf ja. zijn, is ja. ook uh, aan het eind van de dag van de zaterdag de boel uh, mee helpen opruimen. Ja. Dat zie je toch? Ja. Dat zie je geen voorzitter. Nee, nee, nee, nee dat is ook zo. Ja. Maar, maar goed, kijk, punt is dat, uh, je bent natuurlijk bestuurslid. En je ja. wil de mensen, natuurlijk de, de, de gasten dan, uh, hey, die ontvang je dan. Nou, dan hebben we natuurlijk een hele goede opvang ook binnen de bestuurskamer. Ik wil maar zo min mogelijk namen noemen, want op een gegeven moment dan, uh, dan moet je mensen wel noemen en niet ja. noemen. Ja. Maar de ontvangst door de dames, maar ook de heren tegenwoordig is prima. Ja. En dan, nou ja, dan komt natuurlijk de scheidsrechter met de assistenten. Ja. Nou, dan wordt toch geacht dat, uh, ja, dat de voorzitter er dan is. Of een uh, afvaardiging van het bestuur. Ja. Nou. Dan is die wedstrijd. Nou, dat is natuurlijk al op zich. Want ik bedoel, ik ben ja, wat bedoel, ik ben ook geen bobo of zo, hè? Nee. Ik ben net zo uh, eigenlijk voor de wedstrijd net zo gespannen als de jongens. Ja. Van, uh, nou ja, goed. En dan tegenwoordig voetbal om drie uur. En altijd nou ja, op hetzelfde plekje, hè? Altijd op hetzelfde plekje. Nou, dan wel. En, maar dan hoor ik ook niks op de tribune hè? over wisselen en over dit en over ja, dat en zo hè. Ja. heeft Jan natuurlijk wel wat, de laatste keer wat over gezegd. jee, oh, oh, yeah. Jan van de Vries ook. Ja, ja. maar goed. Maar ja. dat is ook wel een, een hele mooie van wat ja. dat betreft. Ja. goed, 70 jaar lid. Ja. Ik kom zo wel weer terug op, uh, op die kantine dan zeg maar. Ja. En, uh, maar goed, in ieder geval, uh, Jan die was laatst, om het toch even noemen. Ja. Dan hadden we de wedstrijd DVS Dove. En Jan die had een rode sjaal om, en, en, en Dovo heeft ook, zeg maar, uh, rode shirtjes. Hè? Ja. Ik zeg Jan, wat maak je me nou, weet je wel? Dat kan toch niet? Je hebt een rood sjaaltje, ja. weet je wel. Jan zit hier met mijn 70 jaar lid en ik heb nog nooit een sjaal van DBS gehad, hè. wie hoort het zo zeggen. Ik zeg zei, nou, dan gaan we regelen voor jou, Jan. En uh, Dus ik heb, uh, hij heeft voor mij een, uh, een geel-zwart, die ik nu ook op ben, ja. heeft hij gehad. Ik zeg in de volgende keer, die opdoen. En de, nou ja, de eerstvolgende thuiswedstrijd speelden we geloof ik thuis tegen Toledo leden, toen had hij hem ook op. Ja, mooi. Ja. Ja. Dus, maar goed, in ieder geval, dan kom je voor de scheidsrechter en assistenten, die vang je op. Ja. En dat, nou, na de wedstrijd nog even napraten, Nou ja, dan is het zo, kwart voor vijf is de wedstrijd klaar, kwart voor vijf, vijf uur. En dan is het nou, dan meestal na een uurtje, dan ga ik naar beneden. Ja. En dan ga ik dus naar de kantine, schuine streep clubhuis. Ja. Nou, en dan, uh, ja. dan loop ik daar gewoon rond en dan haal ik, kijk, dat heb ik zelfs sowieso hoor. Ik heb een, ik heb een hekel aan rommel. Ja. Dat zou me niet zeggen, want je moet mijn bureau eens zien, maar dat is een ander verhaal. Maar ik heb een hekel aan rommel. Ja. En uh, dat betekent dat, uh, dat ik dan, dan ga ik dingen opruimen, weet je wel, in de kantine. En zo is dat, en ik weet ook wel, die vrijwilligers, die kunnen dan achter de tap of achter het buffet blijven staan. Ja. En dan ga ik opruimen. Maar wat doe ik tijdens het opruimen? Dan zie ik. Jan, Piet of Klaas, ja. en die spreek ik dan. Ja, en of het nou dames of heren zijn, ja. en ik krijg gevraagd en ongevraagd, ik krijg allerlei adviezen. Ja. En meestal is daar 20% van waar, 80% niet, of men weet het dossier niet, zeg ja. maar. Ja. Maar in ieder geval, ik kan daar altijd wat mee gebruiken. En dat doe ik niet om iedereen te pleasen, helemaal niet, maar gewoon, uh, sorry hoor, maar ik ben ook maar gewoon een zoon van een eenvoudige timmerman. Ja. He, dus ik heb ook helemaal geen nood om mezelf, wat dat betreft. En uh, nou, dat de een nou bijvoorbeeld uh, bouwvakker is of de ander werkt in de horeca. En ik heb dan meer in de administratieve fiscale hoek dan, zeg maar, wat centjes ja. verdiend. Ja. Nou ja, ik bedoel, maar dan ben je als mens niet, ben je niet beter. Nee, absoluut. Dus ja, dus wat dat betreft dan... Uh, en dan, ja, ik hoor van alles. Ik hoor van alles. En dat gebruik ik natuurlijk weer. Ja. Kijk, als die contributie vroom moet worden in de ledenvergadering ik heb mooi tegengas ja. he? want de mensen snappen op een bepaald moment ook wel dat je niet doet om de mensen te plagen want we moeten natuurlijk wel de, de financiële huishouding dat ja. je natuurlijk ook gezond houdt binnen de club ja. ja zeker nou gelukkig gaat het goed absoluut dus ja maar dus dat, dat doe ik dan een beetje ja. Ja, sommige maar... mensen die vinden dat belachelijk hoor die denken van nou nou, voorzitter, dat moet je toch niet doen in dit en dat, nou ja, ik bedoel, uh... laat me, nee, maar je me de denken, maar je bent een voorzitter van de hele club, hè? Ja, he? maar goed, niet dat alleen is, maar van de... nee, niet alleen van het vlaggenschip, hè? He? Ja, van het vlaggenschip. Van het vlaggenschip, ja. maar dat, is, dat wordt natuurlijk wel eens gedacht. Ja. In de zin van, nou, hey, uh, van, ja, belangrijk zijn, weet je wel. Ja. En dan, uh, ja, goed. Wat dat betreft uh, hebben we ook binnen het bestuur, zijn eigenlijk allemaal wat, wat meer voor, uh, ja, voormannen, zeg maar. In die zin van meewerkende voormensen, zeg maar. Ja. Niet van nou hé, hey, wij zijn bestuursleden en dit en dat en zo. Ja. Nee, maar gewoon echt gewoon lekker ons ding doen. Ja, heel goed. En dan, uh, ja, dan snap je natuurlijk ook wat er op de vloer gebeurt. En dan, uh, je ja, zult het DVS-bestuur niet zo gauw in, in, in, in, in allemaal dezelfde pakken zien. Nee, maar dat, dat past ook niet bij DVS. Nee, hè? nee, dat hebben we in het verleden wel eens geprobeerd. En uh, daar is Joop ook nog eens mee bezig geweest, hè, de overleden Joop. Ja. En dan, uh, ja, dan, uh, maar dan was het steeds weer van nee, dat past eigenlijk niet bij ons. Ja. Dus toen op een bepaald moment, toen dacht ik van nou, hé, hey, en, en kledingadviezen moet ik wel nageven, dat komt altijd van mijn vrouw. Ja, heel goed. Want als mijn vrouw, qua kleding, ik moet nog zien als mijn vrouw er niet is, hoe ik me dan red. Maar daar wil ik nu nog niet over nadenken. Maar als het aangaande kleding gaat, dan is het uh, mijn vrouw klaar. Hele sportieve vrouw heb je ook, hè? Ja, die, die fietst bij de wielenbenigring. Makkelijk. De, ja, en ze fietst heel veel. Ja, hè? Ze wordt per kilometer betaald, hè, door mij, hè? Ja, ja. Nee, maar dat is een grapje. Ja, precies. Maar in ieder geval, ze fietst heel veel. Kun je er en... wel een beetje bij houden op vakantie? Nou, ja, gaan vorige, gaan, week, meestal, ja, vorige week zijn we in Limburg geweest. Ja? En dan, uh, dan hebben we ook gewandeld. Ik mag graag een beetje hardlopen. Maar ja, dat is ook die heuvels op, heuvels af. Ja. En je maakt de tijd dat je daalt met hardlopen, maak je niet goed met, uh, met de, de, de tijd die je verspilt met het uh, stijgen of ja. klimmen. Ja, maar dan fietsen, dan, uh, ja, ik heb natuurlijk wel conditie. En dan met klimmen, ik kan redelijk goed klimmen. Ja. En dan zit ik natuurlijk, uh, het mooiste is natuurlijk achter je vrouw aan fietsen. Dan zie ja. je in ieder geval uh, het mooie ranke figuur van je vrouw. <laughs> ja, zeker. Maar dan de laatste 50 meter dan weet ik waar de top is, want op een gegeven moment dan zie je die zo draaien ja. en dan zie je ook geen auto's meer komen, dus dan denk je wat gaat dalen straks ja, het toch nog... en dan ga ik er gauw even een sprintje trekken <lacht> en dan wordt ze wel een beetje mopperig. Ja, ja. En jij no en jij fietst nooit en dit en dat en dan fietsen je me toch voorbij jou. Ik zeg, nee, is helemaal niet erg, weet je wel? Maar dan, dan, dan, dan denkt ze dat ik het tegen iedereen vertel, maar dat doe ik dus nooit. Ja, vanavond is het ja, toevallig. Hè? Ja, toevallig. Ja, toevallig. Ja, nee, maar hele dat ik over je vrouw. Mond. Ja, en hele sportieve vrouw. Nou, mijn ja. vrouw zegt ook tegen mij. Van, uh, het gaat natuurlijk, hè, want het 15 jaar in bestuur, ik doe hier of daar nog wat vrijwilligerswerk, maar het gaat nu ja. over DVS. Ja. En het is allemaal lange termijn. De ene 25 jaar, de ja. andere 34 jaar ja. en nu bij DVS 15 jaar. Ja. Doe je dat ja. vanuit, vanuit een vreemde ja, levensfilosofie ja. van jou? Ja, dat, dat, nou, is dat ik, de levensfilosofie? Ja, de levensfilosofie dat, dat je thuis opgevoed bent van nou... Dan mag je, ook wat, je mag ook wat doen voor de maatschappij. Ja, voor de gemeenschap. En eh, voor ja. de gemeenschap. Ja. En of het nou eh, sportief is, of het is kerkelijk, of het is een ander terrein. Ik probeer ook zo, zo breed mogelijk, maatschappelijk zo breed mogelijk. Ja. Maar wat zegt mijn vrouw? Die zegt: ja, het probleem met jou is, jij begint ergens aan. Ja. En je stopt nooit. Weet je dat zegt yes. ze dan. Precies. En dat heeft ze wel gelijk aan. Ik rijd nu even wat langzaam. Ja, want, ja, want we ja, want met respect is... Ja, met respect. de buren natuurlijk ja. hè. Oké, okay, ik laat even de buren even zien. Zie je dat? Ja jongens? Ja. Nee prima. <laughs> He? Wat is dat? VVOG hè? Ik vind het een beetje raar. Dat... volgen? rare kleur groen nog. Ja, wat is dat? Volgend jaar nog de, ja. de derby hebben? Nou, nou als je, als je, in, mijn hart, als je mijn, in mijn hart kijkt en op bestuurlijk niveau kunnen we heel goed met elkaar. Ja. En als supporters kunnen we ook goed met elkaar. Ja. Ik hoop. Gewoon dat VVG in de derde divisie blijft. Ja. En ik gun ze ervan uit. En ik denk, en dat, is ik ook denk gewoon... dat ze het gewoon weer gaan redden hoor. Ja. En dan, ja. En, en, en dan houdt ook een beetje de smeut erin. Ik ga liever naar. Uh naar Ermelo Noord, dan dat ik naar Hoek moet rijden. Ja, ja precies. En straks krijgen we dijk erbij, ook een leuke vereniging. Ja. Jongens, laten we dan lekker zo met elkaar voetballen. Ja, hè ja, Maar precies. goed, mijn vrouw die zegt... Maar dan ga je er dus niet vanuit dat we volgend jaar in de tweede divisie zitten. Oh, nou, nee, oh, dan moet je oh, eerst, oh, nog <laughs> ja. eerst nog de nacompetitie halen. Eerst ja, nog ja, de nacompetitie. halen. Ja, precies. En, uh, nou ja, en dat is natuurlijk... Uh, morgen moeten we naar Barendrecht. Nou ja. eerst, dat is al een hele klus, wil je van Baandrecht winnen. Ja, zeker. Dan heb je GVVV thuis, ja. is ook een klus. Ja, een mooie pot. En dan krijg je natuurlijk, dan ligt het een beetje aan uh, in verband met uh, Excelsior 31, rijzen. Nou ja, uh, ik denk dat die wel gaan degraderen. Maar ja, die dat was de voorlaatste wedstrijd en de laatste wedstrijd spelen we thuis tegen Hoek. Nou, je zult ze allemaal moeten winnen en dan ja. moet je nog hopen dat Sparta Nijkerk nog twee wedstrijden een beetje een zeepert heeft. Ja. He, dus dat ligt, maar... Ja. Je hebt het niet hey, meer in eigen hand. We hebben het niet zelfs. in eigen hand. Nee, dat is duidelijk. Maar er is geen man overboord natuurlijk als we het niet redden. Hè. Dan nee, gaan precies. we gewoon weer het nieuwe seizoen. Zo is dat. Weer, uh, Ook weer met een paar aanvullingen. En dan krijg je weer die regionale, hè, volgend jaar ja, toch? precies. Dat is, dat is de bedoeling. Hey, dat is wel nou. mooi hoor. Het Wordt Zaterdag en zondag worden door elkaar. Ja. Alleen DVS zal niet op zondag voetballen. Nee. Dat staat ook in onze, onze statuten zeg maar. En ja. we, en, maar goed, dat moet ook niet. In ieder geval, uh, maar dat kan best wel eens zijn dat we dan volgend jaar... Uh, tegen de Zondagclub op zaterdag. En dat we dan s'avonds om 6 uur moeten voetballen. En dat is dan, ja. Thuis speel je altijd om half 3 of 3 uur. Ja. En dan uit speel je dan om. Ja, dat kan natuurlijk uh, inderdaad ook wel eens uh, gebeuren. Ja, uur, ja, uur, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, daar ja. hebben we met uh, DVS-TV toevallig ook over gehad. Ja, ja dat, uh, Maar goed, kom je ja. eruit met de Zondagvereniging. Maar die denken op den duur natuurlijk ook wel van. Nou, misschien is het beter gewoon op zaterdagmiddag. voor mij, om 4 uur te voetballen. Ja. S'avonds om 6 uur, want dan zijn ze nu ook niet gewend, hè? Ja. Dus hun supporters. Die zijn ook niet gewend op zondagavond te voetballen, Want dat doen ze zondagsmiddags vaak om 2 uur. Ja, zeg maar, hè? ja klopt. Dus dat ja. is ook wat uh, ja. we zullen zien hoe het gaat. Ja. En dan. Uh, ja. Maar, ja. maar dat is uh, 90 jaar DVS. Dus ik ben daar nu 15 jaar van het bestuur. Ja. Maar toen ik een jaar of 6 was, toen woonde ik aan de Sportlaan, ja. Want, he, toen, ging, toen zijn we verhuisd. Zoon van Timmerman, hè? Zoon van de Timmerman. He, van de ja. Timmerman. Ja. Ik ben geboren niet in het ziekenhuis Salem, maar wel in een huis van Salem. Ja, ja. Dat was een huis van het ziekenhuis Salem, Met mijn, mijn vader was daar Timmerman. Ja. En die, ja, die wou ook nog wat meer centjes verdienen, zeg maar. Ja. En die ging de grote bouw in, he, dus richting Almere en Amsterdam en zo. En dan kon hij wat meer centjes verdienen, maar toen moesten wij wel de... De, ja, de laten we zeggen, de dienstwoning uit. Ja. Oosterweg 72, daar woont nou Rob Doppenberg trouwens. Ja, ja. Nou, o, goed. O, en, nou. Daar ben, en daar ben ik geboren. En, uh, nou, toen was ik een jaar of zes en toen kwam ik sport naar 14. en dat was recht tegenover het hoofdveld. Ja. Nou, ik zat alle dagen op DVS ja, op het veld. Ja, natuurlijk. Ik zeg ook eerlijk, was ik aan de strook al geboren of wat dan ook? Ja. Had het me zo, zo gemoeid kunnen zijn. Maar ja, zo moet je ook zijn. Hè? Ja, zeker. En dat tuur. is uh, Roze Marijn, die loopt daar aan het wandelen. een dochter. Je hey, moet alles in de gaten houden, hè? Alles de gaten. ja alles in de gaten houden. Die zit altijd te kijken van, ja, hoe heet hij dat? Dat zit wel in onze opvoeding, ze moeten allemaal bewegen. Ja, ja dat is ook zo. Ja, zelfs de schoonzonen. En dat doen ze goed hè? Ja, ze zijn allemaal klein logisch. Kleindochter ook. Kleindochter, die, die, nou, die, ja, die kan ook, uh, ja, die kan ook uh, goed. Maar we hebben zeven kleinkinderen, die zitten er vijf op DVS. Ja, ja. En er is er nog eentje van twee, een jongen, ja. en eentje van vijf. En de kans is groot dat hij op, de, op termijn ook bij uh, DVS zit. Uh, geweldig. Ja. Ja. ja, dat vinden we. Ik geniet ervan, hè. Ja, dat is mooi. En dan kom je morgens bij Keep Fit om half negen. Ja. Met die oude mannetjes. Moet je nagaan, hè. Toen ja. ik dus een jongetje van 6, 7, 8 jaar was, ja. stonden wij vroeger bij Donburg, mochten we de kantine nog niet in. En ik woonde er tegenover. Ik was altijd om 8 uur op DVS. Ja. En dan zag je dus, dan stonden we buiten. Het was wel eens koud, maar ik wou niet thuis blijven. Dan stonden we voor die gasgevelkels. Van de, van de kantine, ja. en dan kwam natuurlijk er kwam Gert Klaassen eraan lopen, en dan kwam Toon Driesje kwam eraan lopen, al die oude mannen weet je wel, ja. en daar had ik wel respect voor, want wel gedacht wat doen die mannen toch, weet je wel, ja. maar die waren gewoon aan het trimmen, met elkaar, ja. Mooi, niet wetende dat je bijvoorbeeld een, een pakkenbeet 50 jaar verder bent, en dan ook, ook op zaterdagmorgen meedoet weet je wel, en het is hartstikke goed. Want het is voor die mannen ook een ontspanning. Ja, rechts heeft vooraan. hè. Ja, ja de rechts heeft ja, dat Zo is dat in Nederland. Ja, dus dat op. is uh, ja, goed. Ze gaan gewoon regelmatig. Ja, dus goed, dat is ook. Klassisch. Ze fietsen netjes achter elkaar. Dus dat ja, hartstikke. Ja. Helemaal ja, top. En dan hebben we Keep Fit. Ja. En dan uh, moeten ze er altijd om vijf voor half negen zijn. Dan krijgen ze nog mededelingen namens het dagelijks bestuur. Maar ja. het punt is voorzitter van de vereniging is ook voorzitter van Keep Fit. Dat is de lijn die ze getrokken hebben. Ja. En Gert Klaassen, die leeft gelukkig nog, die is erevoorzitter van de Keep Fit. Ja. Jo Bakker is erevoorzitter van de vereniging. Loopt hij nog steeds mee, Gert? Nee, Gert de laatste nee. paar jaar niet meer. Oh. Nee, Gert heeft wel genoeg aan zichzelf. Ja. En maar Gert, en dan doen we dus iedere, iedere donderdagmorgen. Ja krijgen dus de mannen, zijn er dus totaal 30. Ja. Meestal doen we er 20 mee, zo'n beetje, ik het maar af. Krijgen ze dus uh, op donderdagmorgen rond nu of kwart over zeven, krijgen ze een nieuwsmail. En uh, met uh, een regel of 10, zeg maar, met wetenswaardigheden en wie dan aanstaande zaterdag de trainer is en wie dat tracteert na afloop en dat soort dingen, weet je wel. Ja. Nou. We zoeken elkaar ook op als in het ziekenhuis zitten. Of iemand heeft uh, bijvoorbeeld een uh, Tegenslag of een ernstige ziekte of wat dan ook. Ja. mooi ja. Dus dan houden we die band een beetje aan. Ja. Nou, dan is na afloop is koffie drinken. En dan is het vaak met een, uh, een tractatie erbij. Want je wordt geacht om wel te tracteren. Ja. Nou, ja, goed, maar ja, als er 30 zijn, je hebt 52 weken in het jaar. Ja. Dus die andere 52, de andere 22 weken, dan doen we een krentenbol. Ja. Dus dan halen we bij Looy goed een sponsor van DVS. We halen krentenbollen voor 16 euro. Nou ja, dat is bij de een petjeuken. Maar dan is het. Het is een gezonde. Weet je wel? Ja, oh ja. mooi hoor. Ja. Dus, maar ik ben verenigingsmens, dus zo rijden we nu ook langs de vereniging, de uitvaartvereniging. De uitvaartvereniging, oh. ik ja. Ik ga geen reclame maken, maar die is wel een vereniging. Kijk. DVS is een vereniging, maar dit is, dit is de grootste vereniging van Ermelo. Ja? ja? Ja. Ja, er liggen ook 30.000 mensen erachter. He? Ja, he? Maar daarvoor, 10.000 10 leden hebben ze. 10.000 leden hebben oh, ze. 3300 huishoudens. Zo. Ja. Maar goed. Nee, ja, ik ben er denk ik ook lid van gewoon. Ja, dat ja, kan maar zo. Ja. Maar goed, dus, maar ik ben wel een verenigingsman. Ja. Nou, en dan is het zo, dan hebben we koffie gedronken en dan kom ik dan wel eens. En dan is het van, hé uh, hey Aard, ja, die scheidsrechter die is afgehaakt. Of die heeft wat. Aard, kun jij nog een team fluiten? Dus dan fluit ik, om, meestal om half elf, ja. uh, en, uh, de, de, de die jongeren 13, de jongeren 15, de jongeren 17, dat maakt me allemaal niet uit. Of een damesteam, als je s'morgens voetbalt. Of een meidenteam. Ja. En dan fluit ik ook nog gewoon. Uh, ik neem alles uh, op Strava op. En dan fluit ik gewoon nog een wedstrijdje. Ik vind het prachtig. Mooi hoor. Ik heb nooit kaarten bij me. Nee. Ik doe alles gewoon... Die deel je ook uh, gewoon niet uit. Die deel ik niet uit. Nee. Totdat, een keer fout gaat, ja. en dan moet je natuurlijk je maatregelen treffen. maar dat heb ja. ik gelukkig nog niet meegemaakt. Nee, mooi. Totdat ik op een gegeven moment de wedstrijd vrouwen 1 mocht fluiten, dat is een week of vijf, zes geleden, ja. tegen de treffers 1. Ja. De uitslag werd uiteindelijk 5-2. En uh, nou, de scheidsrechter die van de KVB was uitgevallen. En uh, ja, dan moet je toch een uh, uh, schijfsechter hebben. Dus, uh, ja. nou, die wedstrijd begon om, uh, om, om half 1. En het eerste van ons was geloof ik vrij, van de mannen. Ja. Want anders moet ik bij het eerste zijn. Ja. Dus toen heb, ik wel, uh, toen heb ik die wedstrijd van ons. want het is twee keer drie kwartier. Ja. En toen heb ik wel een gele en een rode kaart meegenomen. Ja, echt? Ja. Ja. En ook een boekje. Ja, en heb je die nodig gehad? Nee. Nou, wel. Totdat ja. op een gegeven moment, eh, DVS kwam met één lachter. En toen maakte toch de tegenstander, die maakte een overtreding van de Treffers. Ja. Met eh, vasthouden van het shirt. Ja. Dus ik kon niet maken door, dat, door die mevrouw. Je moet ja. niet zeggen meisje, maar door die mevrouw. Ja. Dus een kaart te geven. Dat was de nummer 5 van de Treffers. Ja. En dus ik gaf een kaart. En DVS de vrije trap. En uit die vrije trap scoorde Claudia. Ik kan ook aardig goed voetballen trouwens. Ja. Linksback van DVS Claudia de Ruiter. Ja. En, uh, nou goed, in ieder geval, uh, en die scoorde met het hoofd. Nou, dus dat was een kaart. Ik denk van nou, stel nou dat diezelfde vrouw in de wedstrijd nog een keer een overtreding maakt. Dan moet je nog een keer de kaart geven. Dan is het een rode kaart. Ja. Ja, dus je moet wel uh, consequent zijn. Ja. Gelukkig was het gewoon een uh, mooie wedstrijd, leuke wedstrijd. Er zat ook goed voetbal in trouwens hoor. Dat voetbal van dames 1 is de laatste jaren wel vooruit gegaan, hoor. Ja, ja, ja, ja. He? überhaupt wat, helemaal, hè. He? Ja, maar ze gaan, ze, wat dat betreft, ze hebben ook ambitie. Nou, dus, uh, die kaart, maar de wedstrijd was afgelopen. Uiteindelijk wonnen de dames met 5-2. Ja. En uh, toen ben ik uh, naar de leiding gelopen van de treffers. Ja, die kon ik niet vinden op dat moment, die waren al in het clubhuis. Ja. Maar toen heb die aange, uh, uh, ze hebben die speelsters aangesproken. Ja. Ik ben niet bij de speelsels geweest zodat er geen verkeerde over nee. overkomen, ja. maar gewoon in de gang hebben ze aangesproken ja. en gezegd van nou, jullie hadden een gele, gele kaart, maar die is bij deze gesepaneerd. Dus ik heb hem niet doorgegeven aan de KVP. Ja, ik ik weet niet of het is, ik denk dat het nou inmiddels verjaard is, ja. He, dus ik heb die kaart niet doorgegeven. Ja. Want, uh, dus toen uh, ik dat verteld in alle openheid aan Erik Maat, want Erik Maat is ook zo hè, samen met Ron Verdelen. Ja. Niet te veel namen noemen, maar dat zijn geweldige mensen in wedstrijdzaken, maar ook ja. het organiseren van wedstrijden. Ja, Scheidsrechters bedoel ik. Mooi, ja. Ja, Erik, eerlijk, maar dat mag je nooit meer doen, weet je, wel? want jij hebt een kaart gegeven, helemaal een kaart gegeven. En dan geef jij, ga je voor eigen rechten spelen, weet je, wel? ik zei, ja, maar het was mij meer bedoeld. Dat is hetzelfde. Kijk, het punt is, als je natuurlijk tijdens de wedstrijd, zoals DVS op Urk, kijkt twee keer geel. Ja. ja. Nou, die scheidsrechter, sorry hoor, maar die had gewoon zijn dag niet. Die had ja, ik, zeker ben, ik zeg nooit dat we van de schijfsechter verliezen. Hè? Dus ja. we hebben dit keer ook niet van de schijfsechter verloren nee. of gelijk gespeeld. Dat zal ik ook nooit zeggen na de wedstrijd. Maar die had dan op een gegeven moment gewoon zijn dag niet. Kijk, dat vind ik als je dan iemand... Straft met een gele kaart en die maakt nog een overtreding. Ja. Kijk, dan heb je dus als tegenpartij daar ook veel meer aan. Ja. Als dat een volgende partij juist weer kan profiteren. Omdat iemand twee gele kaarten krijgt en een rode kaart heeft. En dat betekent de rode kaartregeling die eerst volgende wedstrijd ben geschorst. Precies. Nou ja, goed. Hier in de buurt hebben we in 1933 ook nog gespeeld. Hè? Bij het bosje Bosch van Knevel, hè? Heid, Heidelaan of zo. Ja, daar... Heidelaan, ja, dus, ja. Ja, bij het bosje van Knevel is dat. Ja. Ja. Ja, dat, klopt. dat is toch hier in de buurt? Ja, ja dat is hier in ja, de buurt. Ja, ja. Ja. Ja, zit nu bij de kruising van de oude Telgterweg met de Heidelaan, ja, ja nee, dat klopt. Hey, met, ja. Wie, met wie heb jij uh, toen, toen je bij DVS kwam uh, wie, uh, we gespeeld? Uh, Kunnen kun we wat uh, namen noemen Ja, zo? nou kijk, is dat Floor een grote boer? Ja, ja nou, nee, was nee Floortje, was een, uh, Floortje was twee jaar ouder dan ik. Ja. Floortje ik van 57, ik ben van ja. 59. 59, maar goed ik kwam op DVS en uh, nou is het zo, dan kreeg ik was eerst natuurlijk, ja, de periode Jan Tomaten. De een tomaat, ja, weet ja, je wel. De Maart, ja. Eh, Everarts van de Otterlo, ja. Daan Jose, ja. Die zaten allemaal in de jeugdcommissie. Ja. En uh, dus ik kwam, uh, ik kwam op DVS en uh, uh, we woonden dus recht tegenover DVS en dan moet je eerst heb je. Uh, de pupillen, ja, dan, had, dan had je dus pupillen, die ja, hadden ook die periode, klein A en groot A. Hè? Dus ja. bij ons was het toen ook pupillen, had ja. je pupillen 1 en pupillen 1 a 1B, ja. 1C, 1, nou ja, 1, ja. 1 a ja. En nou ja, uh, toen ik een jaar of 8, 9 was of 10, toen kreeg ik eerst uh, Piet Tromp, de zoon van Richter. Ja. Hè? De secretaris van DVS, acht jaar secretaris geweest voor die man. Toen ik we uh, komen straks nog een keer, moest bedanken voor DVS yes, of wat voor reden dan ook, toen heb ik een netjes een brief gestuurd, het bestuur. Yeah. Waarom? He, gewoon, een, gewoon een hele normale reden zeg maar. Yeah. Maar er was, toen zat ik Piet, Piet spreek ik nou nog. He, pas is een uh, oom overleden. Yeah. He, dat is over, ja. dat is, ja, uh, dat was, hoe uh, heet je ook weer uh, van Trump, uh, die pas overleden is. Je weet hoe je bedoelt, naar Richter. de He, nee, nee, nee, Richter, dat was een broer van van uh, Tromp. Rijn Tromp. Uh, nee, daar kom ik zo over op. Ja, nou, Tromp. Ja. Uh, toen kreeg ik Piet als jeugdleider. Toen heb ik nog even Henk Verslot als jeugdleider gehad. En toen gingen ze al een beetje met die balspelen doen en zo, weet je wel. Ja. Uh, ook op het veld. Ook, want jeugd, DVS is qua jeugdontwikkeling altijd... Dat is niet alleen van de laatste 20 jaar hoor. Dat was 50 jaar geleden was dat ook al zo. Dat ja. was DVS ten opzichte van andere verenigingen. Ja, trouwens, onze buren bestonden toen nog niet. Ik bedoel dan Horst en EFC. Ja. Verder leuke verenigingen hoor, maar ze bestonden nog niet. Ja. Eh, EFC 58 toen wel natuurlijk, maar goed. Ja, komen we nu toevallig ook ja, hier langs. Ja, komen we nu ook langs, ook ja. een prima club. Ja. Levert ook hele Mooi goede club. trend prima. af. Ja, geen eh? prim. Ja, je zult, je, je zult verbaasd staan. Wat we, ...wat we nog zullen gaan genieten van Jorik volgens mij. Ja, dat, dat, dat weet ik wel zeker. Goed. Toen was ik tien jaar, elf jaar. Toen kwam ik op een gegeven moment bij Gert-Jan van Noord. Ja. Eén of wel. Oh, Wethouder in, uh, in Harderwijk geweest. Ja, zeker. Eh, maar ook uh, bijvoorbeeld bij al Bakkenes. Ja. Bij Wim den Herder, Ja. Arnold Doppelberg. Ja. Benno Reewinkel. Ja, eh, nou, dat, dat soort is... jongens allemaal. Gert Wilderman. Ja. Eh, nou, dus dat was... En ik had als, als, als vader, voetbalvader... Johan Voornhout, want mijn, oh, ouders, ja, hadden, ja. Ja, ja, mijn ja. ouders hadden niks en de mentale heb ik volgens mij van Johan geleerd. Ja. Ik had daar ontzag voor en Johan was in een tijd natuurlijk ook in het elftal met Jan van der Ik de heb Vlijfelsen. jou ook nog getraind uh, samen oh, dat, met, ja, door, met, met, met Johan. René Duits, en met Johan of René Duits kwam later natuurlijk ook, ja. dat was bij de A1 hè. Ja, dat natuurlijk. vroeger reed ik dat de A1. Dat, is, dat kan me zo, maar, met de, maar goed, dan waren we allerlei. en van Wieden of Senior op woensdagmiddag, ja. dan kregen we ook nog, en met trainen, en met trainen, weet je wel, maar dat ja. soort jongens, daar heb ik mee, uh, mee gespeeld. Heb jij het ik, eerste nog gehaald? Ik heb het eerste gehaald, dat was, toen was ik rond de 19 jaar, ja. en uh, ik heb daar nooit veel over gesproken, maar in, uh, toen ik zeg maar uh, dik 18 was, is mijn broer verongelukt en die woonde bij mij thuis. Wij ja. waren een gezin van zeg maar zes kinderen, ja. twee ouders, ja. en waren met z'n achter. En toen, Ik was 18, 18, 19 en toen is mijn broer, het was in 77, toen is mijn broer uh, verongelukt. Oh. En die was 21. En ik heb altijd in de selectie gezeten. Ik ben ook altijd aanvoerder geweest van de jeugdteams. Dus ik, be ik, ik bepaalde het niet. Maar samen met Johan gingen wij op zaterdagmiddag. En dan zaten we even in het clubhuis. En dan had ik kantine, zeg En dan gingen we de opstelling maken, weet je wel. Ja. Nou, op die manier. Zo dus werd je natuurlijk in vertrouwen genomen. Dus je wordt altijd aanvoerder. Ik was ook altijd aanvoerder in de zin zoals ik nu ook langs het veld sta. Ja dus ja medespelers op Jutte. op, jutten. op jutten. Ja. een beetje op de Tarek maar niet zo overdreven ja snap je wat ik bedoel hè ja. He, dat kan ook te, nou, kan, je kunt ook doordrijven het, ik weet snap je het wel He. ja. dan dan gaat het tegen je werken ja. maar wel stimuleren enzovoort nou ik was rechtsback dan maar die linksbuitens bij mij die waren allemaal gek want die dachten van dat is toch wel weet je wel maar dat interesseert mij niks dus dat ging erom ik was ook meer een wim Suur weer langs de kant weet ja. je wel dus gaan Langs die zijlijn. Ja. De linkerkant had je natuurlijk het Krol en ja. de rechterkant Wim Suurbier. Ja. Dat waren voor mij wel de grote voorbeelden, ook in die tijd. Ja. Nou, euh, eerst euh, ben ik een paar maanden bij geweest. Toen op een gegeven ogenblik, toen zegt Jan Lankrijer, die had het natuurlijk ook meegekregen dat mijn broer overleden was. Hij zegt, aard, euh, ga nou maar even een paar weken en even wat, weet je wel. Maar toen ja. dacht je nog, ik ben altijd aanvoerder geweest. En ik ben geen Johan Cruijff, hè, snap je? Ja. Uh, nou, ik, ik zit in A1, ach, ik stoom zo door het eerste man, weet je wel. Ja. He? Maar toen speelden het eerste met Helmich de Vente, in dat jaar zijn gedegradeerd. Ja, ja. ja. Dat weet ik. die wilde dat met een heel, heel jong team maar. Een heel jong team doen. Ja. Achteraf is dat verkeerd uitgepakt. Ja, duidelijk. Want, want Aalt en Wim, Wim is trouwens overleden inmiddels, die kwamen van de A4. He, moet nagaan, dat is nu tegenwoordig de jo 17 zo'n beetje. Die ja. kwamen van de A4 moesten ze in één keer bij Leo Huller in het elftal komen. Weet je. Want Leo die was voorstopper in het elftal. Ja. Nou, en, uh, dat, is, dat heeft niet goed uitgepakt. Die jongens zijn opgebrand. En ik leerde mijn vrouw kennen. Hé, hey, daar komt mijn vrouw weer. En toen dacht ik van, nee, weet je wat, er moeten toch wat dingen gaan veranderen in mijn leven. Want met voetbal, op amateurniveau, dan ga ik het ook niet redden. Ja. En toen ben ik gaan werken in, op een accountskantoor. En zo heel veel papieren had ik nog niet. Ja, wel uh, uh, middelbaar economisch, zeg maar. Ja, ja. Maar toen ben ik gewoon in de avonturen. Hartstikke ik... hard aan het studeren. Ja, een jaar of twaalf. Ja. Richting accountstudie. En dan moet je wel rekenen dat het zijn wel zes stapjes zijn, hoor. Ja. Van uh, PD naar MBA, naar SPD 1, ja. SPD 2. Uh, en dan naar AA richting en dan nog ja. de certificerende bevoegdheid. Ja. Dat heb ik gered. Nogmaals, ik zit hier niet te slijmen, maar dankzij mijn vrouw. Ja. Mijn vrouw was thuis met de kinderen. En aardig hard werken, we hebben we samen gedaan. S morgens was ik altijd vroeg eruit, want ik werkte bij Thomassen. Toen is het eerst bij een account naar de wijk. Ik heb een paar jaar gewerkt, toen kwam ik later hier bij Thomassen te werken. En daar heb ik de financiële administratie gedaan. En toen zijn we vorige, de eerste werkgever die zei nog, je moet er nooit gaan werken. Als mensen advies geven van je moet het niet doen, dan doe ik juist wel, hè? want dan is er ook over nagedacht. Precies. Nou, dus zodoende heb ik dat in de avonturen gehaald. Dus toen was ook voor mij DVS wat uit beeld. Ja. Want ik moest twee avonden in de week naar school, ja. inzwollen, ja. dan nog huiselijk maken. Ja. Er waren onderhand drie kinderen, drie kleine kinderen. Dan zat je op een gegeven moment in schoolbestuur. En dan was je nog een penningmeester hiervan en een penningmeester daarvan. Ja. Dus ja, toen was DVS nog niet, uh, nog niet zo in, in, in beeld. Ik heb het wel gevolgd. Hè. Ja. Totdat op een gegeven moment een, een jaar of. Nou, laten we zeggen, ik denk zeker al 25 jaar geleden, hè? ik deed al de belastingaangifte voor Joop, dat kan ik nu wel zeggen. Ja. En uh, iedere keer, natuurlijk, Joop heeft dat natuurlijk ook bewust gedaan, maar we hebben ook een ander. Aard, we hebben een pennymeester nodig. En ieder jaar weer... Ik nu met z'n papieren en er was minder digitaal dan tegenwoordig. En kan dit nog en kan dat nog. Ja, Aerts, ja, we hebben een pennymeester nodig. Je hoort hem zo zeggen, hè? Ja. We rijden trouwens nu langs het, het huis van Joop. Ja, het is nou, toch weer heel toevallig, het, het is allemaal hè? wel, uh, ja. Ja. ja. En uh, Ik vind het ook mooi. en Het was ook, ook koenisch gezin, trouwens. Dus dat, uh, dat doet me wel deugd. Dat is duidelijk, hè? Ja, dat is duidelijk, <laughs> ja. Maar in ieder geval, uh, toen zei hij aards ah, we hebben een pennymeester nodig. We hebben een pennymeester nodig. Dus ik, nou, ja, nou, maar dan is het belangrijk, uh, krijg je het ook met thuis rond, rond hè? Ja. Want ik bedoel, zo is het gewoon. En dan moet ik wel ten aangeven, uh, mijn vrouw heeft daar gewoon heel uh, meewerkend in geweest, zeg maar. Want ja. die zag ook wel dat het clubgevoel, het geel zwarte gevoel, dat dat bij mij wel aanwezig diep is. Geworteld. Diep geworteld. Diep geworteld is. <laughs> ja. En dat is ook gewoon... Uh, nou, dus zodoende kwam ik in het bestuur. Ja. Nou. En, uh, en dat is dan later voorzitter geworden. Nou ja, zo is dat een beetje geboren. Ja. Maar er komt ook, het punt is, ik mag ook graag naar de wedstrijden kijken. Ja, ja. Ja, en, op, en dan, ja, dan kom je dus, ik, ik woon ook iedere wedstrijd bij. En dan, dan, ja, dan, op de duur val je dat op. En dan zeg ze, ja, dit mannetje of dat vrouwtje, nou, in dit geval was het een mannetje, ja, dan moeten we maar eens zien wat dat we die erbij krijgen, weet je wel. Nou ja, goed. Ja. Nou, en zodoende, uh, dus ik ben ook heel blij dat mijn vrouw heel, ook heel sportief is. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik de hele zaterdag weg ben en dat ik dan thuis kom en dat ik dan uh, zo zat ben dat ik op de bank ga liggen en dan zit er dronken. Dat is ja. voor huwelijk niet goed hè? Nee, nee dat, kan niet. dat kan nooit goed zijn. Dat kan nooit goed zijn. Nee, dat klopt. Dus, nou, goed. Je, maar... Daar kreeg ik ook geen schijnvakantie voor. Nee. Nee, goed. Ik doe goed. net alsof ik niets gedronken heb. Nee. Dat doe ik ook net als ja, ik, ik, ik drink daar geen bier, hè? Dus ja. heb niet, ik heb ook niet in dienst gezeten, dus ik heb het niet meer te drinken. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou goed, dus. Maar DVS is wel gewoon ook een groot deel van mijn leven. Ja. Het is zelfs zo dat mijn kinderen wel zeggen: Papa, het moet geen afgods van je worden. Weet je wel? Dat is, ja. dat, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar dat ervaar ik helemaal niet. Zo. Uh, want. Uh, je gaat toch met mensen om. Ja. En als ik, zoals op zaterdag. Um, bij de club in. En ik kom die en die tegen en dan, uh, ja, dan geniet ik gewoon. Ja. En dan, ja, en het is ja. heerlijk, toch? Ja. Ja. Hey, um, ho hoogtepunt. DVS, in, in jouw nou, kijk, bij jouw voorzitterschap? Uh, of, nou, of, eerst of, terug, terug, terug nog even in mijn jeugd. Ja. Ik heb bij DVS een hele mooie voetbaljeugd gehad. Ja. Mede dankzij Johan Voornhout. En uh, ja, die is nu inmiddels natuurlijk ook overleden. Ja. Nou goed, en. Uh, voor in de jeugd, toen was ik zelf zeg maar, uh, uh, dat was 1973, toen was ik 14 jaar, toen mocht ik meedoen uh, met Wijnand Wilderman met dat te spel, ja. en dat was toen, dat bedoel ik, en toen moest je een aantal keren het balletje hoog houden en toen waren DVS eh, van de, vanuit Nederland, waren, er hoorden twee DVS'ers bij de beste 25 van Nederland. Ja. En daar was Wijnand bij ja. en daar was ik bij. Dus ja. dat was voor mij een hoogtepunt, want je, kreeg, je werd ook helemaal aangekleed met Adidas. Hè? Ja. Dus toen kwam je als enig lid van DVS kwam je in de blauwe Adidas en toen mocht je ook naar Zeist. Ja. Dus Johan Voornad mee, Wijnald Wilderman mee met zijn vader want mijn vader zelf had niks meer voetbal, dat heb ik niet gemist zodat hij niks meer had, maar hij was een timmeren ja. en uh, bijna zeist. kwam je dus Joleneeskes tegen, Cor van Hart kwam hij tegen, ja. Dr. Vaterons kwam je tegen. Ja. Dr. Vaterons en Cor van Hart waren natuurlijk de voorlopers van 1974, hè? Mooi, hè? Ja. 1974 was natuurlijk ook het bekende jaar dat we tweede werden op de WK in Duitsland in München. Ja. Ja. Nou, dus dat was in de jeugd voor mij een hoogtepunt, ja. ook wel. De uh, een mooie wedstrijden met Forna, met dat we zijn verschillende keren kampioen geworden. We hebben ook een heel mooi jaar gehad uh, met de A1 met uh, René Duits. Want dat was ook wel een mannetje sputter, hoor. Ja. kon vroeger heel, uh, uh, heel goed keeper. René Duits kon heel goed keeper trouwens. Mijn broer ook uh, Roel ja. uh, die heeft daar ook... Uh, ja. uh, die Heeft hem ook als trainer, als trainer gehad? Ja, ja. en rol je broer, ja. en bijna het en Wim uh, ja. die uh, Ja, die ken ik natuurlijk weer van de wegwijzer van de schoolverboden. Ja. ja, dat waren jongens. die konden best wel voetbal, ja, voetballen, dat, uh, hoor. Technisch, uh, ja, technisch, waren, goed ja. onderweg. Dus, uh, ja. ja, dus dat was wel, maar dat was voor mij het hoogtepunt in de jeugd. En dan ja, als voor, in het voorzitterschap, ja, we, hebben natuurlijk, uh, we werden op Urk kampioen, ja. dat was natuurlijk het seizoen uh, 2014-2015, dat ja, was in mei. Was werd, dat was natuurlijk fantastisch. Oh, uh, aanzinnig, ja. Uh, toen ik pennymeester werd speelden we nog eerste klasse, en toen zijn we gepromoveerd naar de hoofdklasse en, toen, en daarna natuurlijk naar de topklasse. Ja. En als de KVB niet was begonnen met beloften hadden we tussendoor, hadden we nu al tweede divisie gespeeld, Piet. Ja, het punt was, we eindigden negen in de competitie onder Roeland. Dat ja. deed Roeland goed, hoor. Ja. Alle trainers die DVS gehad heeft, wil ik nu ook wel even zeggen, hebben ook goede dingen gedaan, hè? Ja, zeker. Alleen DVS moet een beetje gaan leren dat we ook eens een keer een trainer wat langer vasthouden. Ja, uh, absoluut. Hè? En dat is wel mijn wens. Ja. Dus, uh, maar is het alweer gebeurd, Piet? lijkt mij een goede zaak, ik, ja. Hè? Ja. Ja. ja. Ja, het is alweer, het is alweer, het is alweer, het is alweer gebeurd. Een half uur, een dieptepunt heb je niet. Die dieptepunt? Dieptepunt. Ah, dieptepunt? Nee. een ja, nee, dieptepunt Heel eerlijk? Als je nou een heel zeg. eerlijk dieptepunt hebt. Nee, nou ja, kijk. Dat is als mensen binnen een vereniging. Je hebt een ledenvergadering. En leden zijn het hoogste orgaan. En je hebt een, ja, gaan, en je mm -hmm. hebt een bestuur. Ja. En je probeert van alles uh, je best te doen. Ik heb nog nooit één cent van de vereniging gedeclareerd. En uh, dat zeggen die mensen op een bepaald moment ook niet, natuurlijk. Maar, ik zeg, laat het bestuur nou gewoon besturen. Ja. En ga niet naar de commissie van beroep. En dat, dat is dan voor mij is dat een, een dieptepunt in ja. de zin van ja, ja. waarom. En ik ga er natuurlijk helemaal geen namen noemen of wat dan ook. Nee, nee, nee. Maar we hebben natuurlijk maar in dat 2017, dat... in december, hebben we de clash gehad ja. rondom Bert van Hulestein. Ja. Ik ben als de dag van vandaag nog steeds dankbaar dat het bestuur toen, voor de vereniging, nogmaals, alle TC-leden, goede mensen, heel veel inzet. Alleen wij namen het advies. Voor het eerst, denk ik, in het bestaan. Voor zover ik het meegemaakt heb, namen we het advies niet over. Ja. En dan gaan mensen bedanken. dat vind ik dan jammer. Dat vind ik ja. persoonlijke diepte. Ja, is een dieptepunt. Nogmaals, ja. al die mensen die doen hartstikke veel. Mensen zijn ook allemaal weer aangehaakt, hè? Ja. Want ik bedoel, is een zeer persoonlijk vlak. Ja. Maar probeer met elkaar eruit te komen. Ja, precies. Ja. Hè? Er het, zal een keer de tijd komen. Altijd het streven zijn. Er zal een keer de tijd komen. dat aard ook niet meer een keer in het bestuur zit. Ja. Het zal allemaal een procedure nemen, Mijn vrouw zegt omdat ik altijd aan de lange termijn denk. Hè? Ik kom even terug op mijn vrouw weer. Ja. Maar dat is me goed ook, want we zijn natuurlijk ook dit jaar 42 jaar getrouwd. Ja, kijk. Hè, dus ik, het is ook goed voor mijn vrouw dat ze weet dat ik aan de lange termijn denk. Hè? Ja, kijk. Hè? Ik bedoel, wij horen gewoon bij elkaar. Ja. Dan, maar dat vind ik dan persoonlijke dieptepunten van nou, weet je wel? Ja. En voor de rest alleen maar vreugde. Ja, mooi. Mooi. Ja. Nee, die... Piet ja, bedankt, jij ook. Ik ze zeggen, had allerlei bedankt, ja. vragen over, Piet, hoe heb je dit gedaan, hoe heb je dat ja. gedaan? Ja. Maar jij hebt ja, ook al een poosje. Jij had nog heel veel vragen. Ja, over, ja dat had ik gezegd. Maar, maar, maar, jullie hadden ja. natuurlijk... Was dat een afgelopen maandag speciaal niet een voorbereidingsvergadering voor vanavond? Of? Voor nee. het volgende seizoen oh, Voor TC, he, ja, wat, de, wat, ja, ja, Voor de PR. Ja, de de ja. coördinatorschap. Ja. Dat, uh, nee, maar uh, ik wil wel even waardering uitspreken. van Dat je het al jaren doet. Ja. Nooit een kilometer gedecaleerd hebt. En natuurlijk is er op jou ook wel eens kritiek en die Pieter zegt dit en die Anton je moet je trainen interviewen ja, ja, enzovoort ja. stel gewoon je vragen ja tuurlijk. Ja. en gewoon ja jezelf beetje's. blijven, hè? Jezelf je, blijven. Je, gewoon je jezelf blijven net wat jij zegt en dat denk. is uh, dat... en soms moet je inderdaad wel iets eigenwijs zijn want anders raak je van koers ja ook, ook dat ja zeker nou, bedankt ja, Piet hey, en, uh, en ik hoop morgen drie punten jij ook bedankt en, ja en... En dan redden, redden we morgen geen drie punten. De wereld verandert in ieder geval. De wereld verandert toch, Helemaal. Zo, zo betrekkelijk is alles. Ja, zo is Nou, dat. bedankt Piet. Ja, oké. Okay. Ik ga. Jij ook. Jij ook. vond nee? Goed. Goed. Ah. Ja. Kan ik wel uitkomen? Ja. Hopen op een mooi feest. He, 90 jaar. Ja, daar hebben we het er natuurlijk niet de over, commissie over is, uh, De commissie is volop bezig. Volop bezig. Uh, ja, Aad is natuurlijk wel op zijn aads. Aad ja. van Schaik is ja. natuurlijk al bezig, maar ja, die, die heeft vaak de hele ledelijst erbij. Ja. Met alleen namen. Ja doet op zijn manier heel goed ja. zijn best. Ja. Aat, blijf ook jezelf ja. en trek je niet overal wat van aan. Ja. Maar als uh, commissie van, uh, bestuur samen met de jubileumcommissie, met de familiedagcommissie, ja. zijn we gewoon uh, heel goed bezig, want 1 juli is de familiedag, maar die wordt dan extra aangekleed rondom het jubileum. Ja. Want 1 september zijn we jarig, dan ja. hopen we 90 te worden, ja. maar zaterdag 2 september, dan gaan we gewoon lekker volop voetballen, ja. want we zijn geen carnavalsvereniging, nee, we zijn voetbalvereniging. Ja, ja. En dan gaan we doen, de dames één thuis om drie uur spelen, en de heren één thuis om zes uur spelen. Juist. En dan hebben we een uitloop naar s'avonds tien uur, en dan gaan we lekker ballen met elkaar. Helemaal top. Huh? Piet. Ja. Nou. Ja, kijk, kijk eens wie er komt, zeg, huh? Tjonge, Kies. Ik komt een vrouw aan. Ja met, de, ja. met een hond, Jack Russell. En ze zeggen altijd: de hond die lijkt op zijn baas, hè? <laughs> ja, zijn ja, Terriers, ja, hè? Ja, ja, ja Terriers. Dus dan is de kunst op tijd loslaten, hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Piet. Goed, nee. Hey. Nou, dat was hem dan. De voorzitter. Helemaal kletterrek van DVS. Maar goed. Wel een uh, ja, man naar mijn hart. Prima. Hartstikke goed. Helemaal top. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie veel plezier gehad hebben. Het heeft al lang geduurd, 41 minuten.